waar ik enthousiast van word. Ik word enthousiast van nieuwsgierige mensen. Ik word echt ontzettend enthousiast van mensen die... Uh, pinter zijn, nieuwsgierig zijn, kritisch zijn, uh, die mij ook uitdagen. Mijn lievelingsmuseum in Nederland is het Tijdersmuseum. Dat is het eerste museum uh, dat ik heb bezocht. Ik was uh, toen nog, ik vermoed ergens, acht, negen jaar en als kind dacht ik van, waar ben ik nu eigenlijk terechtgekomen? Wat is dit voor een ja, omgeving? En ik weet nog heel goed dat dat me enorm uh, prikkelde en nieuwsgierig maakte. En de collectie, wat ik daar allemaal zag, ja, dat was een hele bijzondere ervaring. Het leukste aan een familiebedrijf is dat je het vertrouwen geeft dat uh, mensen hun ideeën kunnen delen en dat daarnaar geluisterd wordt. En dat je samen uh, daaraan ook werkt. Maar het is wel eigenlijk goed om uh, hier ook te benoemen dat familie heel breed is. Um, want ik werk natuurlijk in een familiebedrijf, maar eigenlijk zijn de medewerkers ook familie inmiddels in dat bedrijf. Wat ik de komende jaren wil bereiken is... Um, een bijdrage leveren aan uh, dat de culturele sector sterker wordt. Want we hebben gezien dat de sector behoorlijk is geraakt door uh, de coronacrisis. En uh, het heeft ja, kracht nodig en stimulans nodig. En uh, dat zou ik graag uh, willen bewerkstelligen, in ieder geval een grote bijdrage aan willen leveren de komende tijd. Als jij blij bent, dan ben ik ook blij.